1963. 750.000 auto's rijden er rond in Nederland. Geen enkele verzekeraar durft het aan om de aansprakelijkheid van autobedrijven te dekken. Er is dringend behoefte aan pioniers die het wel aandurven. BOVAG gaat ervoor en richt haar eigen verzekeringsmaatschappij op. BOVMEI. Ons verhaal is het verhaal van de mobiliteitsbranche, want 60 jaar na de oprichting staat het belang van mobiliteitsbedrijven bij Bovee Mij nog altijd voorop. De mobiliteitsbranche staat nooit stil. Wij net zo min. Onze branche bevindt zich op dit moment in de grootste beweging uit haar historie. Een stroomversnelling. Meer dan ooit zijn wij nodig. De branche vooruit helpen. Dat is onze gezamenlijke opdracht. Wij kunnen dat. Door alert te blijven, te anticiperen en slim mee te bewegen. We zorgen er met onze bedrijfsverzekeringen voor dat onze klanten in business blijven, bij tegenslag. We helpen hen met onze particuliere producten en datadiensten aan meer omzet en marge. En door zoveel mogelijk te digitaliseren zorgen we dat ze tijd overhouden om te doen waar zij het liefste mee bezig zijn. Laat maar komen die toekomst. Welke richting het ook opgaat. Bovee mij.